Hallo, mijn naam is Andy en dit is een verkorte weergave van de presentatie die Pierre Gorissen verzorgde over kunstmatige intelligentie voor de studenten van de masterontwerpen van eigentijds leren. Voordat we starten, als je deze video op YouTube bekijkt dan kun je onder de video een link vinden naar een pagina in een module met alle aanvullende materialen en ook de links naar de andere bronnen waarnaar ik in dit verhaal verwijs. Bekijk je de video in die online module dan kun je onderin het venster een zogeheten hamburgermenu, drie liggende streepjes, vinden waarmee je terug kunt naar het startscherm van de online module. Met pijlentoetsen kun je bladeren door de verschillende onderdelen van de module. Laten we bij het begin beginnen. Wat is kunstmatige intelligentie of AI? Je ziet hier een aantal definities vanuit verschillende bronnen. Soms vinden studenten dat heel onhandig als er geen eenduidige definitie is, maar soms worden definities nu eenmaal vanuit verschillende invalshoeken gemaakt... ...en kun je door er een aantal te bekijken een completer beeld krijgen. Als we naar deze definities kijken, zien we dat het gaat om cognitieve taken die geautomatiseerd worden. Daarbij zijn grote hoeveelheden data nodig, al meteen een heel praktisch probleem... ...als je als docent ermee aan de slag wilt en je niet over de benodigde hoeveelheden data beschikt. Het gaat om taken die lijken op menselijke intelligentie. Een discussiepunt omdat er mensen zijn die vinden dat AI nooit intelligent kan worden op een manier waarop mensen dat zijn. Anderen wijzen erop dat we nog veel niet van het menselijk brein weten. Zij vinden dat het dus nog te vroeg is om al zeker te zijn dat het nooit zal kunnen. Wel is het niet te verwachten dat het op korte termijn zal gebeuren. AI-systemen analyseren hun omgeving, bijvoorbeeld door tijdens de trainingsfase heel veel teksten te analyseren of afbeeldingen of andere data. Ze hebben enige graad van autonomie en worden ingezet voor specifieke doelen. Die graad van autonomie is voor een docent belangrijk om over na te denken. Het Automation-model kan daarbij helpen. Hoeveel sturing wil je uit handen geven? AI wordt op het moment ingezet voor tamelijk specifieke doelen, daar kan AI dan ook in uitblinken. AI kan bijvoorbeeld beter dan een mens grote hoeveelheden röntgenfoto's analyseren. Maar datzelfde AI-systeem zal dan geen kop koffie kunnen zetten. Veel van de gevoelens die mensen bij AI hebben wordt gevormd door wat ze over AI in de films zien. Je ziet er hier een paar. Hoeveel heb je ervan gezien? In de online module kun je deze en meer voorbeelden vinden. Het nadeel van deze films is dat in de meeste gevallen het niet goed afloopt. De AI keert zich in de film tegen de mens. En dat vormt ons beeld van AI je zou kunnen stellen dat ook AI last heeft van het Jaws effect. Onderzoek toonde aan dat het onterecht, negatieve beeld dat mensen hebben van haaien terug te leiden is naar het gegeven dat haaien in de meeste films als slecht, bloeddorstig of gevaarlijk worden neergezet. Finding Dory was daar een positieve uitzondering op, terwijl in werkelijkheid de haaien veel meer van ons te duchten hebben dan andersom. Ter vergelijking, Jaarlijks zijn er wereldwijd zo'n 10 doden te betreuren als gevolg van aanvallen door haaien. Omgekeerd worden er per jaar 1 miljoen haaien door de mens gedood. En dat terwijl het een heel belangrijk dier is voor ons ecosysteem. Net als bij die haaien hebben veel mensen een negatief beeld van AI of hebben ze zorgen over AI door wat ze erover in films gezien hebben. Er is ook al heel wat AI in het echt te vinden. In de vorm van Siri of Google Assistant in je telefoon of een apparaat op de kast. In een, al dan niet geheel zelfstandig rijdende auto. In de verschillende robots van Boston Dynamics. Of in de kunstmatige katten die ingezet worden bij de menterende ouderen in verzorgingshuizen. En natuurlijk in of deel afdeeltoe van OpenAI, systemen waar bijna iedereen de afgelopen maand al wel eens mee gewerkt heeft. In de online module komen nog meer voorbeelden voor van AI die je zelf kunt uitproberen. Zoals pratende avatars, filmpjes waar je mij dan ook in terug kunt zien. Of hoe je een deepfake maakt van een audiobestand en een enkele foto. Zoals gezegd zijn ook alle films uit het eerdere overzicht daarin opgenomen. Voor de duidelijkheid, het is zeker niet zo dat alle films alleen maar negatief zijn over AI en robots. Er zijn inmiddels ook wel voorbeelden van films die een genuanceerder beeld schetsen en aanzetten tot nadenken over onze relatie met AI en robots. Laten we dan nu ook even kijken naar een aantal voorbeelden van AI in het onderwijs. In de les zijn een aantal filmpjes getoond, die kan ik niet zomaar hier in de video afspelen, maar je ziet de link in de video en ze staan ook allemaal in de online module. Het zijn een aantal verschillende soorten voorbeelden. Het eerste filmpje is al wat ouder. Uit 2019 en gaat in op een experiment in china het experiment is inmiddels stopgezet in het filmpje zie je hoe kinderen op school een hoofdband dragen die niet of ze op zitten te letten de data wordt verzameld door het systeem de leraar krijgt een overzicht op haar beeldscherm en ook de ouders krijgen automatisch een bericht het voorbeeld is bedoeld om je aan het denken te zetten over waar onze grenzen zouden moeten liggen zelfs als het maar een experiment is het tweede voorbeeld van gradescopen laat een ander punt op het spectrum zien. Hier helpt het systeem de leraar bij het beoordelen van proefwerken. De proefwerken worden per vraag voor beoordeling aangeboden, dus niet per leerling. Het systeem groepeert al automatisch alle gelijke antwoorden zodat een leraar maar één keer een beoordeling hoeft te geven. De beoordeling is dan ook voor alle leerlingen met datzelfde antwoord gelijk is. Het systeem kan overweg met open vragen omdat het aan tekstherkenning doet. Het systeem ontzorgt de leraar, maar de leraar houdt de controle. Als er bijvoorbeeld een fout in de tekstherkenning zit, dan kan zij dat eenvoudig aanpassen. Een voorbeeld dat ook in Nederland ingezet wordt, is van fruits waarbij de EA een verslag van een student controleert en beoordeelt op een aantal criteria. En de student krijgt daar dan automatisch feedback op. Het kan gaan over schrijfstijl, indeling, Literatuurverwijzingen, grammatica, etc. Het systeem helpt de student dus naar behoefte. Nog een voorbeeld: chatbots. Tegenwoordig kent iedereen ChatGPT. Maar lang voor die tijd werden er al chatbots in het onderwijs ingezet. Soms uit heel praktisch oogpunt, omdat er onvoldoende personeel was om de vragen te beantwoorden. Maar ook als werkvorm, waarbij leerlingen met al lang overleden historische personen kunnen praten. Tot nut toe best veel werk om te maken, maar daarmee ook voor de leraren een goede oefening, want er moet nagedacht worden over welk deel van de historie in het systeem opgenomen wordt. En als je af is gebruikt, dan kom je vaak ongemerkt met AI in aanraking, bijvoorbeeld als je teksten in Word laat voorlezen of als je teksten inspreekt. Als je in OneNote de handschriftherkenning gebruikt die geschreven teksten omzet in getypte teksten. Of als je een foto in PowerPoint invoegt en de AI er dan voor zorgt dat er automatisch een alternatieve tekst gegenereerd wordt. Het is dus bijna overal al. We kunnen het niet over AI hebben zonder het over ethische vraagstukken te hebben. En in de introductie heb ik het niet over vragen als moeten we studenten of leerlingen wel blootstellen aan AI. Maar wel over de vraag of de AI wel helemaal eerlijk is. Kan AI racistisch zijn of discrimineren? Nou heeft AI op zichzelf nog geen gevoelens, maar het blijkt dat bijvoorbeeld een aantal van de systemen die gezichtsherkenning toepassen wel degelijk beter of slechter werken afhankelijk van de vraag of je man of vrouw bent en of je een witte of donkere huidskleur hebt. Als je Netflix hebt kan ik je de documentaire Coded Bias aanraden. Dat het niet alleen een probleem in de VS is blijkt wel uit de zaak die een student van de Vrije Universiteit heeft aangespannen in Nederland waarbij ze constateerde dat de anti-speak software haar gezicht niet herkende vanwege haar huidskleur. Een ander berucht voorbeeld is het systeem dat Amazon wilde bouwen om hun sollicitatieprocedure te stroomlijnen. Ze wilden een AI-systeem bouwen dat gebruik maakte van de sollicitatiebrieven en cv's uit het verleden aangevuld met de keuzes voor wie uitgenodigd werd op gesprek en uiteindelijk aangenomen. Maar het bleek dat in het proces zoals dat door mensen uitgevoerd werd al een bias zat. Vrouwelijke kandidaten werden veel minder vaak uitgenodigd voor een gesprek bijvoorbeeld en het AI-systeem leerde dat daardoor ook. Er zijn bij AI-systemen en algoritmen in het algemeen een aantal problemen die kunnen optreden. Zo kan er sprake zijn van onvoldoende trainingsdata of eigenlijk onvoldoende representatieve trainingsdata. Bij het voorbeeld van de gezichtherkenningssoftware was het bijvoorbeeld zo dat het systeem vooral op witte, westerse gezichten getraind werd en dus onvoldoende ook andere huidskleuren of etniciteit kon herkennen. Bij het Amazon voorbeeld zat de bias al in de trainingsdata, dan neemt het systeem die bias over. Het opschonen van data is complex en duur en onderzoekers die AI-systemen willen bouwen zijn daar nog lang niet altijd alert op. De onderzoekster uit Coded Bias ontdekte het probleem omdat het systeem haar gezicht niet herkende, tot die tijd had zij er ook niet bij stilgestaan dat het een probleem kon zijn. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je subsidie aanvraagt voor een onderzoek of als bedrijf gaat investeren in een product en denkt, laat ik me eerst richten op de belangrijkste groep gebruikers, afbeeldingen, scenario's waarbij je dan een niet volledig beeld hebt van hoe die werkelijkheid eruit ziet. Of dat je dan bijvoorbeeld een databank met foto's gebruikt die eveneens niet gelijk is aan de werkelijkheid. En dan is er natuurlijk nog het verschil tussen gelijkheid en rechtvaardigheid. De definities verschillen. Het effect op gebruikers ook. Het plaatje op deze dia lijkt heel duidelijk het verschil tussen gelijke behandeling en rechtvaardigheid weer te geven. Maar als je op Google gaat zoeken ontdek je dat er de nodige varianten van zijn, soms met extra vakjes links of rechts van deze twee, soms met de schutting verwijderd, soms met heftige discussies over de vraag of het uitmaakt welke huidskleur de poppetjes hebben. Het is niet minder complex dan soortgelijke discussies in het onderwijs zelf. Moet je elke leerling exact hetzelfde behandelen of zet je in op de ondersteuning die nodig is? Stigmatiseert een aparte behandeling een leerling? Moet je niet de oorzaken oplossen in plaats van achteraf repareren? Etcetera. Ondanks dat het complexe discussies zijn, is er natuurlijk wel het een en ander op papier te zetten als het gaat om ethische handvatten die je kunt hanteren bij het gebruik van AI en data in het onderwijs en de Europese Commissie heeft dat dan ook gedaan. Het zijn een zevental uitgangspunten die in het document worden uitgewerkt in vragen die je jezelf kunt stellen, of die je de leverancier kunt stellen of waar je als school over moet praten als je met zulke systemen aan de slag wilt. Zinvol document om te downloaden en te lezen. Afrondend zijn er voor de studenten van de master, maar eigenlijk voor elke docent een aantal vragen waar ze over na zouden moeten denken. Allereerst, wat betekent AI voor mijn leerlingen of studenten? Zij krijgen in het dagelijks leven en hun beroep steeds meer te maken met AI. Hoe bereiden we ze als onderwijs daarop voor? Dan natuurlijk ook, wat betekent dat voor mijzelf als leraar of docent, als het gaat om hoe mijn onderwijs gaat veranderen, niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten? Wat hebben we als organisatie daarbij nodig? Wat betekent dit voor mijn collega's en welke rol speel ik daar als aanstaande masterdocent bij? De online module bevat een korte quiz die we tijdens de les gezamenlijk gemaakt hebben als opwarmer, maar je kunt hem zelf ook online maken. En zoals ze op YouTube altijd zeggen, like en subscribe. De module heeft ook de optie om jouw mening anoniem door te geven. Wat vond je ervan? Laat het even weten!